Ga op je zij liggen en steun op je onderarm. Je elleboog staat recht onder je schouder. Til je heup van de grond. Beweeg je been omhoog. Houd deze positie vast en zorg ervoor dat je heup niet naar voren of naar achteren draait. Blijf rustig doorademen. Kom rustig terug naar de beginpositie.